Als je een webshop hebt, wil je natuurlijk ook meer sales. Je bent continu bezig, misschien wel met je productassortiment te vergroten. Maar eigenlijk is het belangrijkste natuurlijk dat je continu eigenlijk een soort van systeem creëert... waarmee je elke maand weer werkt aan een hogere omzet, hogere bestelwaarde, meer bezoekers, meer klanten, etc. En in deze woensdag gemakdag aflevering gaan we het daarover hebben. Ik geef je zeven e-commerce tips mee om dus eigenlijk strategisch naar je... ...bezoekers te kijken naar je webshop, naar het hele koopproces. En ik lood je helemaal door zeven stappen heen... ...hoe je dus gegarandeerd je omzet met je webshop kunt gaan verhogen. De eerste tip en een van de belangrijkste tips die ik je mee kan geven... ...is gebruik e-commerce analytics. Als je vaker de woensdaggemaktaag afleveringen hebt bekeken, dan weet je dat wij heel erg gefocust zijn op cijfers. Welke tip ik je ook meegeef, eigenlijk is er maar één iets wat de waarheid altijd spreekt en dat zijn de cijfers. Dus zorg ook dat je sowieso de woensdaggemaktaag aflevering in de gaten houdt. Ik zal binnenkort daar een hele video of een hele aflevering aan wijden over de e-commerce analytics. Zorg in ieder geval, als je al gebruik maakt van Google Analytics of een ander systeem... Dat je nagaat met welke pagina op dit moment de meeste conversies heeft. Welke pagina werkt nu het beste? Vanuit die gedachte kun je dus ook weten van... ...hé, hey, pagina A levert mij de meeste omzet op. Wat gebeurt er als ik meer bezoekers naar die pagina ga sturen? Kijk ook andersom. Dus welke pagina kost je de meeste bezoekers? Er zijn altijd pagina's die goed werken, maar er zijn ook pagina's die beter kunnen. Ga dan eens na op die pagina, kan het design strakker? Heb ik bepaalde elementen niet gebruikt die ik wel op mijn beste pagina's gebruik? Zijn er storende elementen? Zijn mijn productfoto's niet goed? Gebruik ik wel video's, et cetera? Kijk ook vervolgens welk kanaal werkt nu het beste? Dus welk kanaal blijven je bezoekers het langst, bezoeken de meeste pagina's? En welk kanaal levert jou de meeste conversie op en de hoogste bestelwaarde? Kijk vervolgens als je die analyse hebt gemaakt naar de pagina's die ondersteunend werken. Het kan best wel zijn dat blog A over hoe maak je puntje, puntje, puntje een ondersteunde pagina is voor een bepaalde productpagina. Dus zorg dat je heel die e-commerce funnel inzichtelijk hebt. Als je op een gegeven moment vanuit de data de eerste stappen hebt gezet, denk dan eens na over je merk. Iedereen kent tegenwoordig de grootste webshop. ...van Nederland. En ik hoef ze ook niet eens op te noemen... ...en je zult al een soort van rijtje in je hoofd kunnen opzeggen... ...over de meest bekende webshops. Die webshops die hebben een mega marketingbudget. Daar ga je niet 1, 2, 3 het van winnen. Of je moet het geluk hebben dat je de lotto hebt gewonnen... ...of een rijke familielid die helaas overleden is. Maar als jij op een gegeven moment weet van... ...ja, ik heb niet dat marketingbudget... ...ik kan daar ook niet tegen opboksen... ...denk dan eens na over niche-marketing. Verdiep je in een bepaalde niche... En denk na van, hé, hey, welk kleiner gedeelte van de markt kan ik pakken? En hoe zorg ik daarvoor dat ik daar de beste in word? Dus de meeste kennis heb, de, de, de grootste productassortiment, de meeste beschrijvingen, de voor- en nadelen, et cetera. Als je weet in welk kleinere deel van de markt je het beste kunt opereren, schenk dan ook aandacht aan je brandboek. Dus leg vast hoe je communiceert, welke kleuren je gebruikt, de huisstijl, de soorten communicatie die je gebruikt... Welke... Adverteerkanalen, etc. Heb je dat allemaal vastgelegd, ga dan na over de psychologie. In bijna elke aflevering van Woensdag Gemakdag of elke blog die je bij ons op de website kunt lezen, hebben we het over de psychologie. In de eerder op Woensdag Gemakdag heb ik het al gehad over de koopknop. Er zit een koopknop in, dat, in die brein van jouw bezoekers. Weet jij hoe die koopknop werkt, dan weet je dus ook hoe jij dus je verkopen op je webshop kunt gaan verhogen. Heb je die aflevering niet gezien, zorg dat je abonneert en dat je dus ook automatisch op de hoogte bent van een nieuwe aflevering. Of zoek het even op YouTube met kopen op IM-gemak en je zult gegarandeerd die aflevering kunnen vinden. En ik raad je aan om die zeker te kijken als je dat nog niet hebt gedaan. Een andere belangrijke tip is, wees helder. Op je webshop, we kopen in principe alleen maar als we iemand vertrouwen. Dat vertrouwen op de webshop dat moet je enigszins winnen. Zeker wanneer je nog geen sterk merk hebt. Zorg dat je dus helder bent. Zorg dat je helder bent over de bezorgdheid en de kosten. Hoe je omgaat met retouren. Wat, welke bezwaren een bepaald product heeft. En durf ook de voor- en nadelen te noemen van een bepaald product. Kijk je naar bepaalde webshops, dan tonen ze ook in de video's. Van ja, Het voelt misschien een beetje plastic aan. Ik vind toch dat de, de type 2 iets meer degelijkheid toont. Wat dan nou. ook. Hoe meer jij een soort van winkelervaring op je webshop biedt. ...hoe hoger je verkopen zullen zijn. Toon ook altijd de winkelmand. Hoe gek zou het zijn als dat jij in de supermarkt met je winkelwagentje loopt... ...en je stopt alle producten erin voor die ene familiediner die je hebt georganiseerd. Je gaat naar de kassa, je draait je om, pat, winkelwagen weg. Nou, je kunt het je niet voorstellen dat het gebeurt, maar in principe online gebeurt het regelmatig. Je ziet regelmatig webshops voorbij komen waarbij de winkelmand niet duidelijk altijd zichtbaar is. Zorg dat je winkelmand altijd op elke pagina gemakkelijk te benaderen is... en dat het ook voor mij makkelijk wordt als bezoeker om mijn producten af te rekenen. En als je ze op een gegeven moment laat betalen... dan kom ik direct bij een van de belangrijkste en makkelijkste toe te passen tips. Laat ze dan ook betalen. Zorg dat je gaat testen met welke betaalmethodes het beste werken. Hoe erg is het wel eens niet dat je ergens komt en dan kan je alleen pinnen... of alleen met contant betalen... Je wilt al betalen. Je, ze hebben eigenlijk al een klant. Maar je hebt niet de juiste betaalmethode. Zorg dat je dit test op je webshop. Zeker wanneer je eh, nou ja, ook bestellingen levert aan Duitsland of aan België of wat dan ook. Zorg dat je verschillende betaalmethodes toevoegt. Zo hebben wij tijd geleden volgens mij de verkoop met 63% zo uit mijn hoofd weten te verhogen... door alleen maar bankcontact en banking toe te voegen als betaalmethode. De betaalmethoden zijn niet in Nederland... Echt veel gebruik, maar wel in het buitenland. Test dat. Dus kijk ook, van, als ik meerdere betaalmethodes toevoeg, wat doet dat met mijn verkopen? En een van de allerbelangrijkste aller, aller tips die ik je kan geven, wees makkelijk en zorg dat je alles test. Als jij in de supermarkt loopt, dan is er nagedacht over de looproute die jij doet. Zo kom je altijd eerst langs de groenteafdeling voordat je iets lekkers kunt kopen. Waarom? Omdat wij dan onbewust al bezig zijn. Oh, ik heb alle groenten al gezien. Nou, dan mag ik ook wel wat lekkers bij de koffie. Of als jij bijvoorbeeld bij de IKEA loopt... dan hebben ze daar heel bewust over nagedacht. Eigenlijk kom je daar even snel die kast ophalen. Maar voor je het weet, heb je de hele dag besteed. Ze tonen geen ramen, ze tonen geen klokken. En zonder dat jij het in de gaten bent, ben je een halve dag kwijt. Allemaal omdat er steeds meer producten dan uiteindelijk in dat winkelmandje belanden. Dus zorg dat jij nadenkt over de stappen, dus eigenlijk de looproute die iemand kan nemen op jouw webshop en blijf dat testen. Altijd blijven testen en ik durf je te beloven dat als je dit continu blijft doen, dat ook jij je omzet zal zien stijgen. Nou, mocht je dit interessant vinden, zorg dat jij je abonneert en dan zie ik je bij de volgende Woensdag Gemakdag.